Daar kom ik ook bij, dat, ik kom eigenlijk bij dat hele water. Ja, <laughs> Is ja, hier. ja, dat lijkt me super. Maar, ik niet maar, hier waar ben je hier komt? he? Waar ben je aanbewijzen uh, waar je komt? Bij het Ogenal Park. Ja, dan zit hier? daar achter ja. je. Weer? Ja, nou? Ja, nou ja, hier ja. heb je ook ergens dat bruggetje, hier bij de munt. Veeltje Nou, dit stuk helemaal. Hier kan je ook ergens liggen, mag niet. Dat is een Ja. En dan springen we er overheen ja. en dan uh, dat is super. Ga ja, helemaal hier natuurlijk licht. Licht. Ja, de de nog. Ja, dat stukje. Ja, dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Nee, maar komt de politie Ja, kant. we doen ja, ook altijd zo, ah, maar nou, ja, En het hoort erbij, denk ik. Het ja. geeft en, echt vrij gevoel. Is er verschil tussen het gevoel hier en het gevoel hier? Nee, bij het water zelf niet. Ik denk qua mensen is het heel anders. Ja. Maar dat is denk ik ook hoe je het zelf op je neemt. Jij ben je, je met maken... hun bezig of ben je met jezelf bezig? Ja, ja. Het is dan wel, vind ik, het wereld van verschillende mensen. Ja, en wat is daar even van? van? Uh, meer ja. Hollands, daar. Uh, ja. ja. Ja. Ik vind het heel, ja, heel anders. Ja. Hoe zou je mensen eigenlijk van Canale Eiland daar natuurlijk kunnen krijgen? Misschien... zouden ze dat willen, denk je? Ik weet niet of ze daar zin in hebben. Nee. En wat zou dat zijn? Waarom ze geen zin hebben? Nou, druk, veel kinderen. Ik heb er twee, ben ik al kapot. Sommigen ja. hebben er zes of tien. En dan moet je die allemaal meenemen. Maar dan is het op de afstand of de, ja, dat denk of het ik. ook wel ingewikkeld is om daar te komen? Ja, dat denk ik wel. Voor mij is het nog uh, redelijk goed te doen. Ja. En ik hou gewoon heel erg van buiten. Ja. Ik ga er echt op uit met mijn kinderen en dat, ja. dat vind ik gewoon fijn. Maar met het water op zich maak ik niet echt verschil. Ja, je merkt het aan de kinderen wat er komt. Hier, zoals hier heb je zitten gewoon echte Hollandse mensen. Ja. Maar ik zeg wel weer heel eerlijk, ik heb hier meer aanspraak. Dan hier tussen, want ik, ik, ik ja. pas meer hier tussen. Ja. Ik doe niet veel aan mijn kleding en zo. Dus ik pas, vind voor mijn gevoel hier beter tussen dan dat ik daar zit. Ja, en nu komt het daar de hele stad, hè? Ja, en soms voel ik me daar wel eens. Ik denk, oh, nou, ik wil misschien wat uh, netter. <lacht> Snap je, Ja, wel ja, nee. nee. ja, als ik daar loop, denk ik, oh ja, Bianca, je bent in je <lacht> Dat vind ik hier weer fijn. Het maakt niet uit. Het kan meer ja, zelf zijn. Het mag het zijn. Ja, ja. Ja. En het kanaal zelf, of je nou hier bent of hier, is gewoon wereld. Ja. Het is gewoon heerlijk, het is gewoon vrij. Dat vind ik echt het kanaal. En ja, dat moet je ook frustrum. Ja, Dat is alle. Eigenlijk, zeg maar dat vrije gevoel, heb jij iets minder hier? Ja. Ja, wat meer naar pakken wil ik niet zeggen, maar het is. Ja. Wat andere vond Het zou natuurlijk super mooi zijn als je hier, de op een of andere manier een keer beweegt. kan het niet helemaal mee. Nee. Maar een beetje mee. Want ja. dus, het maken. Is het ook wel weer zoals hier, maar ogen Ja, ogen vind ik echt. Dat is ongeveer de hele middag. Dat nee, is een ja. ja, voor mij is het wel wat ouder. Niet erg, hoor, guys. niet ja, erg. Hoort er gewoon bij. Even longen ja. testen. Ja. Nee, dus ik dat wel. Uh, ja, dit vind ik wel een wereld van verschil. Ja. Hoe zou je dit dus, dus toegankelijker maken? Zou je hier ook barbecueplekjes kunnen ja, hebben? Ja, Denk ik wel. Ja, en uh, kan je hier ook op een veilige manier komen, is dan de vraag. Als je hier woont en je wilt daarheen, ja. hoe doe je dat dan? Want hoe, Tommy, hoe kom jij daar nu? Ja, via de rotonde. Via de. de kinderen, ja. de kinderen ja. veilig op de fiets ja, eentje met mij, de andere oh, is cute? negen, maar ze zijn heel oh, erg op de plaatsen. Ja. Ja. Want ze rijden als gekken. Ja. ja. Dus dat is wel echt iets als moeder zijn waar je zelf. Uh... Kijk, als ze ooit een voeten kan, ze of een kabelbaan. Ik zeg maar dat... ja. Weet je, dat zal ook leuk zijn. Een van kabelbaan. de ene wijk naar de andere. Wijk. Oh, ja, als je, als je, oh, yeah. dus, als je dit kan ja. doen. Ja, tof. Ja, als je dit alleen. Je dan dan zo, ja. Natuurlijk te komen. Ja. Hey. Wacht op, hoor. ja, dus Arienne eigenlijk wat je zegt is inderdaad um, toegankelijker maken, hè? dat het wat veiliger wordt ja, Op een veilige ja. manier en kunnen komen. Ja. ja. Dat is wat de mevrouw ook zegt. En de kabelbaan ja, zijn helemaal ja. te gek, hè? Ja. ja. ja. Gewoon voor die kabelbaan die je hebt uh, met, met met met een ski -verantie. Dat wordt gondelaachtig. Ja. Ja,